Die de onderdrukten recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heer maakt de gevangenen los. De Heer opent de ogen van de blinden. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. God spreekt in de Bijbel ons vaak aan over onze verantwoordelijkheid naar de onderdrukten, hongerigen, weduwen, wezen en vreemdelingen. Hij noemt diegenen die eenzame, verwaarloosd, vergeten en ondergewaardeerd zijn. Hij heeft een diepe liefde voor de onderdrukten en hongerigen. Mensen kunnen op verschillende manieren hongerig zijn. Zij kunnen misschien wel genoeg te eten hebben, maar hongeren naar het gevoel om waardevol en geliefd te zijn. God richt diegenen op die onderdrukt worden door verdriet. Hij beschermt de vreemdeling en houdt wees en weduwe staande. Hoe doet hij dit? Hij werkt door mensen heen. Hij heeft dienende en toegewijde mensen nodig die leven om te voorzien in de noden van anderen. Moeder Teresa zei ooit, denk niet dat liefde iets buitengewoons moet zijn om echte liefde te zijn. Wat we nodig hebben is liefde hebben zonder vermoeid te raken. Ik ben erachter gekomen dat veel mensen die we dagelijks tegenkomen vaak bezig zijn met te overleven totdat iemand hen redt. Dat kan jij of ik zijn. Laten we toestaan dat Gods liefde door ons heen werkt naar de gekwetste en gebroken mensen en dat het voorziet in de noden van diegenen die geestelijk, emotioneel en fysiek pijn lijden. Laten we lief hebben zonder vermoeid te raken. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest, bekrachtig mij om lief te hebben zonder moed te worden. Geef mij